Wat vond je ervan om te praten en te schilderen over oorlog en vrede? Ik vond het heel erg interessant en het was wel leuk om te doen. En ik vond het ook ja. leuk om te schilderen en te tekenen en erover te praten. En het was ook heel erg interessant. En was het interessant omdat je een beetje meer ging nadenken over die dingen? Ja, en ook omdat we ook gingen vertellen en zo. En wat vond je ervan om ook de, de, de, de ideeën van de anderen te horen? Ik ook wel een Zo krijg ik zelf ook weer ideeën. Precies. Ja, je, je, je voet elkaar. Ja, ja. En um, neem je iets mee in je, in, zeg maar, je dagelijks leven hiervan? Deze Ja. Deze Dan denk ik er ook over na. En dan ga ik het ook zelf tekenen en zo. En misschien als je dingen ziet, die er gebeuren, dat je daar ook iets mee kan? We hadden ook zo'n boekje die ben ik vergeten om mee te nemen. Ja, nou dat is voor een andere keer. Of je kan hem gewoon bij je houden, want dan kan je altijd voor jezelf de dingen opschrijven. Want schrijven is ook inderdaad belangrijk om gewoon over dingen na te kunnen denken en weer terug te zien. Ja. En hoe denk je dat, um, want jullie hebben, jij zit op een vreedzame school. Ja. En um, hoe denk je dat dit helpt aan het idee van een vreedzame school? Gehaald. Ook met deze leuk! Hoe denk je dat we de, de, de.. Kunnen die dingen met elkaar samen? Ja. En we kunnen het ook op school vertellen en zo. En misschien kan het ook helpen. Ja, dat je wat dieper in de materie gaat. Dat je wat dieper ingaat op wat oorlog en vrede is. Dus ja, zou je dat uh, samen met het Vreedzame School willen doen? Ja, heel ah, graag. cool. Ja, super.